Ben jij deze meivakantie met het vliegtuig op vakantie geweest en was jouw vlucht vertraagd, dan heb je wellicht recht op een vergoeding. Helaas komt het regelmatig voor dat vluchten vertraging oplopen of zelfs geannuleerd worden. In de meivakantie van vorig jaar hadden maar liefst 8.550 passagiers last van een langdurige vertraging of annulering van hun vlucht. EU Claim helpt al 10 jaar gedupeerde passagiers en weet alles van jouw rechten als vliegtuigpassagier. Je kunt zelfs recht hebben op 600 euro per persoon. Check eenvoudig en gratis op onze website wat jouw rechten zijn en wij helpen je graag verder.